Ook hier, Prostrolane. Ja. Prostrolane inner B, zo heet het. Ja, echt, al die namen. Hè. Nee. Is een, uh, een, uh, een vetoplosser. Okay. Uh, we hebben hem eigenlijk afgelopen jaar, uh, pas op uh, de IMCAS, dat is een heel groot congres, en daar was een enorme stand van Prostrolane inner B. Dus ik dacht: nou, laat ik toch maar eens gaan kijken. En toen heb ik inderdaad wat. Uh, Ervan gekocht. Oké. Okay. Uh, maar het is een vetoplosser en het werkt anders dan bijvoorbeeld de Kibella en Belkira. Dat is een, een nieuw soort uh, vetoplosser door de firma Allaghan. komt volgend jaar. Oké. Okay. En het werkt doordat er een soort eiwitmolecuultje is en dat gaat zich in het vet inzetten. En door dat eiwitmolecuultje gaat het vet afgeven. En in die vetcel zitten allemaal vetpockets. Ja, dat gaat het weg? Uh, Oké, okay, dus je ja. kan het vet ermee weghalen, eigenlijk. Weghalen, ja. Nou, ander voordeel is, is dat het ook, en dat moet ik heel eerlijk zijn, dat ik dat niet precies weet waarom het is, maar dat het ook een verstrakkend effect, effect geeft. heeft. En ja, goed, en daar zetten natuurlijk heel veel toepassingen voor. Ja, zeker. Want wat zijn de mogelijkheden ja, nou, van dit product? Onderkin. Oh ja. Uh, hamsterwangen. En ik gebruik het in zo'n. Een aantal gevallen ook gebruik ik het ook om uh, bijvoorbeeld de neus-lippenplooi in te zetten. Je kan het ook gebruiken voor echt, echt vet uh, uh, weg, te weg te halen. Oh ja, ook echt op de buik en de. Ja, maar dan heb je wel hele grote hoeveelheden nodig. Het wordt een uh, dure grap. Uh, wordt hier. een dure grap. En ik gebruik het daarin ja, om kijk, dus mijn, mijn. Ja, met onze, onze klanten ja? zijn toch wat eideler hè, dan gemiddeld. En dan hebben ze soms een liposuctie gedaan. En dan denken ze zo, net, dat toch net niet symmetrisch genoeg is. En dan gebruik ik postroladen. Oké, okay, postroladen. En wat, kan je, wat kunnen mensen verwachten die ja. het gaan gebruiken? Hè? Nou, het punt is, is uh, ik zie er eigenlijk altijd wel resultaat. Ja? Dus mensen zijn best wel uh, tevreden over. Maar het is altijd met dit middel is, hoeveel heb je nodig? Kijk, ik... Uh, in Korea, waar het wordt gebruikt, is, uh, gaan ze echt helemaal los met het middel <laughs> en ik ben er wat, maar in, ik ben er maar <laughs> wat conservatiever, yeah, okay. uh, maar uh, ja, het, het punt is, is wel dat gewoon het vet weggaat, weg maar het is altijd deze vraag met hoeveel en, uh, ja, en dan moet je toch weer het herhalen. Ja, ja. Ja. En hoe, hoe lang blijft het dan ook weg of komt nou, het terug? Ja, als je het aankomt, komt, kan als je het aankomt dan komt het weer terug, want die vetcellen worden niet kapot uh, gemaakt. gemaakt. Uh, maar ongeveer, houdt ongeveer een jaar tot twee jaar houdt het aan. Um, en verder... Uh... Is het duidelijk volgens mij, ja. prostrolane. Dus prostrolane is een uh, vetoplosser die je onder andere voor hamsterwangen of voor de onderking kan gebruiken. Je kan het eventueel op je lichaam ook toepassen, maar dan heb je hele grote hoeveelheden nodig. Dus dat is niet heel erg, uh, heel erg handig. Ja, dat is Toch? Het. Dat ja. is eigenlijk de conclusie ervan. Ja. Top.